Zoals jullie weten hebben we enige tijd geleden een paar testen gedaan. Ik moet u zeggen dat het geen goed nieuws is, meneer De Groot. Alles wijst erop dat u chronische pancreatitis heeft. Dat houdt in dat uw alvleesklier ernstig ontstoken is. Het is helaas in zo'n ver stadium dat genezing niet meer mogelijk is. Deze kaars gaat je helpen om contact te leggen met je opa. Een kaars. Waarom deed je dit? Je hebt geen idee wat er had kunnen gebeuren. Ik wil nog niet dood. Hij kan me geruststellen. Onzin. Je denkt alleen maar aan jezelf. En dit is heel belangrijk, Juri. Hou je gedachten onder controle. En, als ik dat niet kan? Dan kunnen er geesten opgeroepen worden die je niet wil hebben. <laughs>